Uh, dit keer gaan we een ander soort video doen. Uh, Verona is kreupel geweest en daarmee komen allerlei emoties naar boven. Maar natuurlijk ook zorg en hoe ik dat aangepakt heb. Ze is overigens nog nooit kreupel geweest. Dat is niet helemaal waar. Ze is één keer een paar dagen heeft ze niet helemaal super gelopen. Maar in die drie jaar is ze verder nooit echt kreupel geweest. En bij de vorige eigenaar eigenlijk ook niet. Dus toen ze nu kreupel werd, dacht ik van nou weet je, het zal drie dagen duren en dan is het klaar. In dit geval bleek dat dus niet zo te zijn. De dierarts is erbij geweest, die heeft er ook naar gekeken. En er is uiteindelijk niks echt vastgesteld. En ik laat nu zien hoe zij van 14 november vorig jaar kruppel geraakt is. En hoe we tot eigenlijk 27 januari 2019, dus dit jaar, bezig geweest zijn om er weer helemaal terug te krijgen naar het springen ook. Uh, ik vond het vrij moeilijk, omdat het anders was dan anders. En wanneer schakel je wel een dierenarts in en wanneer schakel je geen dierenarts in. Dus ik laat nu het hele verloop zien. Ik heb steeds stukjes tussendoor gefilmd uh, over de maanden heen. En daar heb ik nu een hele video van gemaakt. Dus daar kan je nu naar gaan kijken. Nou, ik zou gaan springen met Verona. Uh, om een beetje te oefenen, want ik wil weer, ik wil weer, wel weer een beetje wedstrijd gaan rijden.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 maar dan ga ik even logeren dan ga ik even kijken hoe dat gaat. En als na het weekend niet over is, dan bellen we mijn vriendin de dierenarts. Ja, ja. Even een rondje aan het logeren. We hebben net de andere kant al gehad. Toen was de regenboog toen nog niet. als je ziet, loopt ze wel beter. Gaan we daar. Maar het is nog niet over. Op de andere kant lopen ze ietsjes minder. Niet heel erg gewoon niet over nog, dus houden we het nog even dus op heel kort even in de paddock logeren. Nou ja, logeren, dragen En veel wandelen, anders krijg je een beetje last van weet je die dingen, stalbenen. Nou, niet een beetje heel erg, want de achterbenen niet zo heel lekker meer maar optillen. Maar. Dus er moet even iets meer beweging in nog. Dan wandelen we elke dag een half uur en nog twee keer eruit. Dan lopen ze meestal 10 minuten of kwartier. Maar het is toch te weinig om de stalbeentjes goed te houden, helaas. Dan gaan we even buiten omwandelen. is 5 december, dus vanavond hebben we Sinterklaas thuis. Uh, Monique was zo lief om vandaag al twee keer met Frauna te wandelen, omdat hij inmiddels stalbenen heeft van het stilstaan van de afgelopen 3,5 week. Nou ja, stilstaan, weinig uh, rij nou, niet rijden en alleen wandelen. En, uh, in het begin mochten ze natuurlijk maar 10 minuten, dus dat ging niet zo goed.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 Kruppel. Dus nu sta ik op een. Heb ik een dilemma? Uh, ga ik direct al uh, naar een kliniek toe om het na te laten kijken? Of kijk ik het nog twee weken aan? Ik weet het even niet. Ik weet wel dat voor kruipelheid. Ik altijd wel naar een kliniek toe ga. Ik dat niet door de gewone dierenarts laat uh, oplossen. Dat hebben we met sterren helaas uh, geleerd. Niet, uh, niet uh, te lang blijven. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, niet te lang blijven doordokteren laat ik het zo maar zeggen uh, met sterren had het anders kunnen lopen als ze gelijk naar een kliniek was gegaan dus dat is een beetje mijn zorg aan de andere kant is dat ongelooflijk duur en dat soort rekeningen zit ik eigenlijk niet op te wachten uh, geld is niet altijd belangrijk maar dit zijn wel hele hoge bedragen dan kom je in de 3 nullen terecht in plaats van hier uh, de artsrekening van 2 nullen dus dat is de overweging Maken we zes weken vol of uh, doen we na vier weken? Nou ja, ik ben nu op vier weken, twee dagen. Dus misschien dat ik nog anderhalve weken het aankijk. Ik bedoel, we zijn toch alleen maar aan het stappen. Dus iets kapot maken, dat zal wel niet. Uh, en als er na zes weken nog niet over is, dan, uh, dan wordt het wel zorgelijk. Dan uh, word ik daar wel ongelukkig van. Dus nou ja, goed. Ik denk er nog even over na. Helaas kwam vooral vanmorgen een kreupel er box uit. In stap hebben we het nog niet gehad, maar nu ze dus wel. Ik moet wel zeggen, we zijn nu denk ik, 1 2 minuten aan het lopen en dan gaat het wel beter. Maar dit hebben we nog niet gehad. Nou had ze gisteren natuurlijk een gekke bokkersprong gemaakt. Dus ik denk dat ze verkeerd terecht gekomen is. En nu heeft ze dus extra pijn. Wat ik echt heel vervelend vind. En heel maar. Niet doen mij zie. Kom maar. Ik zal even laten zien. En je ziet het aan haar hals. Ze loopt erg met haar hoofd omlaag. En ze zet dus het linker voorbeentje wat korter neer dan het rechter voorbeentje. Dus ze neemt kleinere pasjes. Ik ga even de standaard pakken, want ik ga Verona uit haar boek halen en dan kunnen jullie meekijken of ze kruipel de box uitkomt of dat het wel meevalt. Eigenlijk ben ik best een beetje zenuwachtig, want het is nu een week geleden dat de dierenarts zei dat we er wel weer op mochten gaan bouwen. En dat ze die gekke boksprong gemaakt heeft, was natuurlijk vlak daarna. En nu zijn we dus alweer uh, weer een week aan het stappen. Dus we zitten nu op uh, bijna vijf weken. Nou ja, dat is op zich natuurlijk niet erg. Allerlei emoties gaan wel door je heen, maar... Ja, ik vind het voor haar vooral, vooral heel vervelend. En ik merk dat ik er toch wel makkelijker van lig. Dat dus. Nou, zoals jullie mee hebben kunnen kijken. Uh, het is niet zo erg gisteren. Maar het is zeker niet uh, zoals het moet zijn. Hooglaag. En ze heeft er toch wel last van. Maar ja, gisteren was het veel erger. Dus in die zin hoop ik dan dat het toch beter gaat. Nou, nu doet ze de overleving omhoog. Maar ze doet eigenlijk de hele tijd omlaag. Dus, uh, ze heeft het niet heel erg. Ze zo heeft het niet heel erg naar de zin. Vervelend. Uh, volhouden denk ik met stappen en rustig aan en dan even een paar dagjes afwachten want ja natuurlijk wil ik wel weten wat het is maar over het algemeen is het advies van ook een kliniek stappen dus we houden ons nog maar even aan het stap ritme en als dat niet verbetert dan gaan we gewoon naar de kliniek zo niet het mooiste weer van Nederland maar we gaan weer wandelen vanmorgen ging het op zich goed met vroontje uh, minder kreupel, minder stijf, dus dat is heel fijn. Dus ik ga er nu weer naar uithalen voor de derde keer vandaag. Dus ik heb wel de hele dag al de rekentex op daar. En dan gaan we even kijken hoe ze loopt. Ja, elke keer toch weer een soort zenuwachtig momentje, maar ze ziet wit en vrolijk. Zo, wandelen dus. Het uh, lijkt redelijk soepel te lopen, jullie hebben het net op video kunnen zien, ik moet dat nog even zelf kijken straks. Dus uh, ik kan het nu niet echt heel goed zien. Het dus lijkt rustig te lopen, het snapt. Kijk, inmiddels loopt ze weer wat haar hoofd wat hoger. Ook weer wat meer geïnteresseerd. En ja, jullie zien dat misschien te laat lijn niet heel erg. Maar ze schokte achter me aan en nu loopt ze gewoon weer met me samen. En ja, dat vind ik dan toch wel tekenen dat het beter gaat. Ze loopt ook soepeler, enthousiaster, keier. <laughs> dus dat maakt me wel gelukkig. Maar ja, dan ben je er nog lang niet. Zo, we zijn een kort rondje buitenom aan het doen. Toch, uh, ik wil zeggen dat ze depressief aan het worden is. Maar is ze was iets minder, uh, minder blij. Ze was wel blij, maar niet helemaal blij, denk ik. Dus ik neem haar even mee buitenom. Even opletten vooral, goed zo. En dan wel kort, want ik hou toch maar rond die 10 minuten. Een kwartiertje. Maar zo heeft ze wel even een andere ja, view. Ik kan ze even ergens anders naar kijken en zoals je ziet doet ze dat ook ik euh, heb niks gezien ze struikelde één keer maar ja, struikelen allemaal al eens. maar qua instap en dan kropen lopen zie ik niks maar toch hou ik het nog wel even vol nou het regent dus ik kan de gewone camera niet pakken dus even met mijn telefoon maar gisteren was vooral niet uh, heel lekker er zat geen pijn in de been volgens mij dus uh, ik denk dat ze last van de buik had. Dus uh, achtige dingen. Dus nu ben ik ook aan het wandelen in de regen. En zoals je het ziet. Ziet het er nogal wel mistroostend uit. Neem niet weg. Dat het nog altijd beter is. Dan dat je naar Utrecht moet. Of naar een andere kliniek. Omdat je paard koelieken heeft. Dus ondanks dat het niet altijd even fijn is. In de regen. vind ik het eigenlijk niet meer. Ik kan er wel leven Ik ben vandaag de hoofddeur omhoog. Gistermiddag. Heel erg met de hoofd omlaag. Dus nu moeten we even in de gietende regenzuimpjes de darmpjes op gang brengen. We gaan even een flink stukje lopen. Uh, kreupelheid is één, koliek ander. Dus 10 minuten wandelen per keer is te weinig voor haar. Dus uh, ik hoop dat uh, de kreupelheid niet erger wordt. Omdat we de koliek moeten proberen te vermijden. Nou ja, balans. Ik heb balans zeker niet, maar ik ga nu nog van half een half minuut wandelen. Even update, kreupel heet. Kim gaat even met Verona rennen. Dan kan ik het filmen en bekijken. En dan uh, gaan we eens even kijken hoe het nu gaat. Het is vandaag 21 december. Dus we zijn al wel een aardig tijdje bezig. Maar we gaan even naar een rennende Kim en een rennende Verona kijken. Komt u maar! Ja! Dat Verona daar geen zin in had. En Kim eigenlijk ook niet. Moet ik zeggen. Want ik moet de beelden wel terugkijken. Maar zo op het eerste gezicht. Dan zag ik niks. Dus daar ben ik wel heel gelukkig mee. Lampie is leeg. Ook oh, zie je het. Hoi oh, aan ja, mijn hoofd. Uh, we leven nu 30 december. En het gaat met de clubbite van Verona echt wel goed. Alleen op een of andere manier ben ik dan toch bang om haar te belasten. Kim heeft de afgelopen week toen we op vakantie waren. Een keer op haar gestapt. En binnenkort gaan we even kijken hoe ze draaft. Alleen, ja, niet vandaag. Ze heeft vandaag gewoon gewandeld. Ze zat nu even in de molen. Dat gaat ook weer goed. Ik zat even te filmen. Zoals je ziet, uh, loopt ze ja, netjes keurig. Ook als ze de box komt loopt ze netjes en keurig. Maar ik had mezelf voorgenomen dat ik heel december uh, zou uitstappen. Dus dat gaan we ook echt doen. Maar ja, morgen is de 31ste. En dinsdag is dan 1 januari. Dus uh, 1 januari lijkt me geen goede dag. Zeker niet met vuurwerk en dat soort grappen. Als ze schrikt, dat zie ik gewoon niet zitten. Dus 2 januari denk ik dat ik dan... Of zelf of Kim er even opzet. Of Tess, nou ja, iemand. En dan even kijken hoe het gaat. En uh, ja, of, of we weer zachtjes aan durven op te gaan bouwen. Maar ze lijkt het in ieder geval heel goed te doen. Gelukkig. Zoals gezegd, ik ging december uitlopen. Nou ja, wij gingen december uitlopen samen met... Heel veel lieve mensen die geholpen hebben om Corona te laten stappen. En nu ben ik op 1 januari nog een rondje om de plas aan het lopen met haar. Kom maar. We horen nog hier en daar wat knallen. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Maar goed. Uh, we gaan dus nu morgen, denk ik, kijken hoe het gaat als we erop gaan zitten. En dan weer een stukje draven. Kim heeft er wel al opgezet om te stappen. Maar ik wil nu even kijken hoe het gaat als we gaan draven. En dan hopelijk langzaam weer opbouwen. Zo niet, als het toch weer kreupel loopt. Ja, dan wordt het tijd om uh, toch naar een kliniek te gaan of een dierenarts of iets. En dan komt er 15 januari iemand langs die uh, gespecialiseerd is in benen. Dus dan gaan we dat doen. Maar ik hoop dat het niet nodig is. Vandaag 2 januari weer even update. -tje. Vandaag gaan we dan voor het eerst weer even draven met Frans. Een stapkeurig. Kim heeft erop gezeten terwijl ze aan het stappen was. Dat ging prima. Toen had ze zelfs nog een dansje gemaakt omdat ze iets niet wilde. En toen ging het ook prima. Kim vergeet. Kijk, daar komt Kim. Ik ik even niet zo lekker naar buiten te gaan. En uh, ik ging langs de bruggetje om naar buiten te gaan. En die stond toevallig open. En uh, ja, dus we dachten, nou, we gaan echt niet naar buiten. En toen ik zo ging ze op de achterbenen staan draaien en zo. En uh, ja, de korte bochten zijn wel gelukt. Zonder dat ze er stukje in. Achterbenen draaien is natuurlijk prima. Want ze was aan de kreupel, Maar we gaan dus nu eventjes op haar draven. Nou ja, niet de Kim. Die is namelijk en handiger. En sowieso nog lichter dan ik. Ondanks dat ik heel veel kielerskuit ben. Maar uh, op die manier kan ik zelf even kijken hoe het met haar gaat. En dat vind ik wel heel fijn. Dus we gaan het even zien. Oké, okay, het is zover. Ze zit erop. Dan gaan we even naar de benen kijken. Van dichtbij ook nog.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 Dus we lopen nu lange rechte lijnen, soort van, is, is. en uh, ja, de stap ziet er in ieder geval goed uit. Dus daar zijn we alvast blij mee, daar gaan we straks naar het raten. En nu op de rechterhand, kijken we ook even naar de stap, of we iets zien. Het is wel zo dat als je paard kreupel geweest is, of kreupel is, of wat dan ook, dat je bij alles twijfelt. Ja. Bij alles heb je het idee, is dit wel zoals het was? Dus dat is wel een dingetje waar je nee, ook wel. Ik je wel echt er niet opracht, zeker. zeker. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Videobeelden kunnen helpen, dan kan je thuis gewoon nog een keer bekijken. Nou, daar komt het moment. We gaan nu op de linkerhand eerst, dus dat is de makkelijke kant. Laten we kijken. En ook rechtdoor. We gaan nog niet de hoek om ja aan het eit natuurlijk wel. Oké, okay, en dan gaan we nu op uh, de moeilijke hand draven, op de lange zijde. Kijk hoe dat gaat. Even voor zien. We gaan nog een keertje draven. We zitten nu weer op de goede zijde. En dan gaan we even aanspringen in gelop. Niet in de bocht alsjeblieft. Nou ja, maakt niet uit, doe maar. Dan gaan we aanspringen in gelop. Nou, even kijken wat ze dan doet. Oké. Okay. Leef je nog, Kim? Nou. <laughs> dat zijn we niet gewend, Vander. Als we nu even kijken, we, dan <laughs> uh, we schrikken allebei. <laughs> Dit doet Vrona normaal gesproken dus niet. Doe maar even een vierkantje draven. Nee, dat probeer Ik maar ze wil heel graag naar jou toe. Ja, dat mag niet. Ze moet gewoon ja. luisteren. Ja, het is wel mooi om te zien. Nou, probeer maar. Als blijf je even op de volte. Ja. Maar wel een hele grote volte. Oeh, zo. Oké. Okay. Vind je het eng? Nee, maar het ben niet van de gewend. Nee, dat snap ik. Nou. Moet ik erop? Nee hoor. Het kan wel zijn dat ze last heeft van de buik. Maar ja, ze loopt goed. Nu naar die sprongen. Dit kan je buik. Ja, dat kan wel zo zijn hoor.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 Gisteren heeft Verona, zoals jullie hebben kunnen zien, voor het eerst weer gegalopeerd en gebokt. Dat was minder, maar ze deed het. En um, daar was ik best wel zenuwachtig voor om haar hier weer uh, te laten lopen. En dat ging gelukkig goed. Alleen, nu is de dag erna. Hij paard. Dus, ik ga er zo uit haar box halen. En ik hoop dat ze dan... Ja, jou ja. En ik hoop dan dat ze nog steeds... Waar ben je? Daar nog steeds goed loopt. Nou, ze lijkt wel in een goede muur, dus dat is prima. Maar uh, ja, ik maak me wel een beetje zorgen. En dat is misschien helemaal niet terecht, dus ik ga even de camera op een statief zetten en dan kunnen jullie zien hoe ze haar box uitloopt. Of je mijn jas niet op wilt eten. Nee, die is niet eerlijk waar. prima te gaan, dus daar ben ik blij mee. Ze had wel de hoofd wat omlaag, maar of dat dan is een stofzuiger over het erf of dat ze erg wat van heeft, dat weet ik niet. Uh, ik heb haar even in de molen gezet en dan kan ik eventjes kijken hoe dat gaat. Uh, en ik kan er zien lopen zonder dat ik er voor of achter loop, dus daar ga ik nu naar kijken. Nou, in de molen zie ik eigenlijk ook niks nu, dus ik denk dat ondanks dat ze gisteren Kim er bijna afgegooid heeft en best wel uh, uh, naar vond om te gaan proberen dat ze toch uh, in ieder geval van haar been niet zoveel last meer heeft of eigenlijk geen last meer heeft daar lijkt dat in ieder geval op dus daar ben ik wel heel blij mee vandaag gaan we wel gewoon stappen niet rijden en dan morgen gaat Kim weer rijden dus ja dat update kruppelheid uh, vrouw staat voor het eerst weer los dus vandaag 6 januari we hebben nu even kijken hoor even goed nadenken we hebben Kim heeft nu twee keer op er gereden. Eén keer stap eraf, klop. Eén keer stap, eraf. Uh, dan weer dag vrij. En ik heb nu één keer op er gereden. Stap eraf, klop. Dus natuurlijk last heeft van haar buik. Uh, van, dat was gisteren. En nu heb ik hem voor de eerste keer los. Oh, en jij gaat lekker vliegen. En dat lijkt ook allemaal goed gaan. Ze gaat nu niet gelijk weer bokken en springen en moeilijk doen. Dus dat is heel fijn bij Kim, zoals je kon zien, was natuurlijk wel nog echt aan het bokken. Ik denk dat ze pijn in haar buik had. Van de dierenarts heeft ze een darmontspanner gehad. Dat lijkt wel wat geholpen te hebben. Na het rijden gisteren kwam er een heleboel poep uit. Dus dat is ook goed. En nu, uh, ja, weer een keertje los. Dus lijkt ze heel blij mee te zijn. Kan ze ook weer gewoon lekker even rollen. Even paard zijn. Uh, ik denk dat we de goede kant op gaan. Maar we kijken het nog steeds even aan. En doen nog steeds een rustig aan. Je hebt nu het hele verloop gezien van eigenlijk wandelen naar toch ook weer een beetje rijden. En dat ze dus ging bokken en niet zo lekker in haar buik was. Dat we koliekproblemen weer aan zagen komen. En dat was ook wel moeilijk natuurlijk. Want ja, je moet toch de balans vinden tussen je paard laten lopen voor de koliek en niet er been weer kreupel krijgen. Dus dat was een lastige. Maar ook dat hebben we opgelost. 6 januari was de eerste keer dat ik er ook weer los durfde te zetten. Dus dat uh, heeft ze een hele lange tijd ook niet kunnen doen. En ze kon op een gegeven moment weer in de stapmolen. Dus langzamerhand heb je kunnen zien hoe het proces zich ontwikkeld heeft. Van uh, eigenlijk bijna niks doen met haar, een beetje wandelen. En daar toch gewoon weer stapmolen, wandelen, rijden enzovoort. Dat hebben we dus tot en met 6 januari gedaan. We hebben de hele maand januari verder alleen nog maar ge, uh, gestapt, gedraafd en gegalopeerd. Zijn langzamerhand weer bezig gegaan met toch wat meer werken. Dus weer wat meer aan de teugel rijden. Uh, wat meer... Uh, zorgen dat ze zich inspant, wat langer draven, wat langer galopperen, dus echt het opbouwen. En even kijken hoor, 27 januari hebben we voor het eerst weer een uh, klein sprongetje met haar gedaan. En dat ga je nu zien. Het is zondagavond en er is hier springen geweest. En toen dacht ik, laten we het maar proberen. Het is nog geen 1 februari, we komen vier dagen te kort, maar het gaat eigenlijk heel goed met haar. Deze is een beetje moeilijk. Maar vandaag gaat het weer een stuk beter, en dus zoals je ziet, beentjes gaan nu voor goed, dus dat is belangrijk. Nou, een paard heb ik goed gedaan, dus daar ben ik heel blij mee. En um, morgen even kijken hoe ze de box uitkomt. En als dat goed is, dan gaan we er genezer verklaren. Dit was de hele video van kreupel naar Rad met Verona. En je hebt dus kunnen zien hoe we van uh, ja eigenlijk alleen maar wandelen weer terug naar het springen ook gegaan zijn. De eerste keer was heel erg spannend. Inmiddels is ze ook in de geweest en heeft ze daar gewoon weer naar de Oxford gesprongen. En ook daarna ging het goed. Dus ik durf nu te zeggen dat ze niet meer kreupel is. Dat heeft me wel van 14 november tot en met 27 januari gekost om dat gewoon weer te kunnen zeggen. Ik ben er wel ontzettend blij mee natuurlijk. En ik moet wel zeggen, ik ben natuurlijk aan de voorzichtige kant. Ik kies er liever voor om een paar weken langer te stappen of te wandelen of wat dan ook. Dan dat ik de kans heb dat ze weer kreupel wordt. Dus ik uh, wil niet zeggen dat dit voor alle paarden zo is. wil ook niet zeggen dat je maar moet doen wat ik gedaan heb. Beste advies is natuurlijk, ga naar een dierenarts en laat die er naar kijken. Ga naar een kliniek en laat die er naar kijken. Uh, ik heb je laten zien hoe wij dat aangepakt hebben of uh, ik En uh, uiteraard ben ik enorm geholpen door heel veel mensen die ook met haar gestapt hebben. Want het is natuurlijk vrij intensief, geeft niet. Maar een uh, kan alles een beetje, ja, een beetje depressief worden. En dat, uh, dat willen we natuurlijk helemaal niet. Uh, de eerste keer dat ze weer de trailer in mocht, toen sleurde ze zo ongeveer mee. Uh, ze zijn afgelopen woensdag naar Oud-Gastel gegaan. Nou echt, ik, ik hing zo achter haar. En uh, ja, ze was gewoon super blij om gewoon weer... Iets kunnen gaan doen ik weet ook niet hoe dat precies in een paardenhoofd gaat maar blijkbaar was dat wel een dingetje voor haar. in Uit Gastel heeft ze wat ik al zei ook zo'n sfeer gesprongen nog niet heel veel maar wel alweer echt gesprongen en ook daarna ging het eigenlijk gewoon prima met haar dus we kunnen zeggen ze is genezen uh, heb jij andere ervaringen met kreupel waar ik of andere mensen iets aan hebben laat het alsjeblieft hieronder achter in de comments want daar kunnen we allemaal van leren deze video is echt bedoeld om met elkaar een beetje te kunnen praten over kreupel zijn. En hoe ga je daar nou mee om. En de zorgen die je hebt. En waar maak je je druk om. Dus echt om een beetje ja, samen daarover te praten. Hoe snel ga je naar een dierenarts. Hoe snel zet je een paard op de foto. Uh, allemaal dat soort dingen. Dus laat vooral jouw ideeën daarover hieronder achter. En dan uh, kun je in de weekvlogs gewoon weer kijken hoe het verder met Verona gaat. Ik wil je heel erg bedanken voor je geduld om te kijken naar deze hele video. En ik zie je heel graag in een volgende video. Doeg!